Enige jaar geleden is er een boek uitgekomen, The Blue Ocean. Hele eenvoudige strategie, tenminste, in mijn logica. Ga jij, als jij een business ontwikkelt, een markt ontwikkelt, ga jij op dezelfde manier als de menige anderen? Of zoek je het unieker op? Ga je in de rode Oceaan concurreren op dezelfde stijl? Ben je nog een ICT-bedrijf wat ook weer op product en prijs concurreert? Ben je een supermarkt die zegt, nou ik heb een heel breed assortiment aan merken en ik ga op prijs concurreren, dan zit je in de rode Oceaan. Met veel moeite en marges die dalen. Maar stel je zoekt een unieke andere benadering. De Blue Ocean, zoals we het zeggen. En de Blue Ocean is eigenlijk zoeken van: kan ik het op een andere, andere manier doen dan de anderen? En daardoor ook een nieuwe markt benaderen. Op zich zijn er hele mooie voorbeelden. In Nederland kan je zien: Picnic. Op zich grappig. Ik heb geen concrete supermarkt. Ik heb alleen een online supermarkt. Is al verrassend. Uber. Verrassend. Ik ben geen taxibedrijf, maar ik maak hele andere. Uh, ik maak de verbinding tussen bedrijven, tussen mensen en bedrijven. Of zoals vroeger ook, vroeger waren er circussen met clownen en olifanten en die markt ging down, down, down. En Cirque de Soleil, moeilijk woord vind ik het al, die heeft toen gezegd, we doen het anders. We gaan met acrobaten en, en kunstenaars gaan we een hele mooie show maken en daar krijgen we gewoon heel veel bezoekers op. Zoek een andere manier, een blauwe oceaan, een manier om manier om jouw markt te benaderen. Blauwe oceaan,